We need effective control of our external borders in line with the respect of fundamental rights. I want een Europa that manages migration with dignity and respect. Dit is een de Evros rivier. Een hevig gemilitariseerd gebied, zowel aan de Turkse als aan de Griekse kant. NGO's kunnen er niet bij en journalisten als wij mogen er ook niet naartoe. Zowel Griekenland als Turkije ontkennen dit soort praktijken. Deze zomer werd er zelfs ook bericht over families uit Syrië... die vastkwamen te zitten tussen de twee grenzen feitelijk. Er zijn heel veel kleine eilandjes in die Everos-rivier. Ze hadden geen medische zorg, geen voedsel, geen water. En een van die kinderen, een van die meisjes van vijf jaar... is daar ook komen te overlijden. Ik ben Tineke Strik en ik zit namens Nederland, namens GroenLinks in het Europees Parlement. En ik ben daar lid van de vakcommissie die zich bezighoudt met... ...veiligheid, justitie, rechtsstaat, maar ook met asiel- en migratiezaken. Ja, ik werk al mijn leven lang met vluchtelingenrecht. En ook samen met asielzoekers en advocaten. Eerst voor vluchtelingenwerk, ook bij de rechtbank die asielverzoeken moet toetsen. Voor mij is het echt heel belangrijk dat asielzoekers die ergens anders moeten vluchten... dat ze hier de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Eigenlijk laat je als Nederland, als Europa dan zien... of je je Europese waarden wel serieus neemt. Recent zijn we in Griekenland op werkbezoek geweest. Naar Athene en naar de evros regio, aan de grens met Turkije, de landgrens. Vanwege alle rapporten die we kregen over de schendingen van de mensenrechten. Dat heel veel mensen worden teruggeduwd door de Griekse grenswacht... zonder dat ze een kans krijgen om asiel aan te vragen. Dat zie je in Griekenland gebeuren, zowel op zee als op land. Je ziet bij Kroatië, Hongarije, Bulgarije... maar ook, kijk naar de Baltische Staten, Litouwen en ook Polen. Dus voor ons was dat een belangrijke reden om daar echt naartoe te gaan... Om met iedereen te spreken, met hulpverleners, met ook het ministerie, met Frontex, het EU-agentschap. Dat het land helpt bij de grenscontroles om een uh, goed beeld te krijgen wat daar nu gebeurt. We waren in Filakio, eigenlijk het enige opvangregistratiecentrum in het noorden daar bij de Evros-grens. En wat je ziet, je ziet barakken, je ziet grote hekken die eromheen staan. En je ziet dat, dat, dat mensen in groepjes apart weer achter andere hekken staan. Proberen met ons in contact te komen. Het was al praktisch onmogelijk om met die mensen te spreken die daar werden gedetineerd. Maar dat gebeurde ook op andere plekken van ons bezoek. Wij wilden heel graag naar de grens zelf. En met grenswachten praten. En met de migranten die daar ook waren. Nou, dat werd, uh, dat werd ons gewoon onmogelijk gemaakt. Op bijna iedereen van ons maakte het een akelige indruk, dat kamp. Maar het stomme is, ik weet dat heel veel andere kampen... die heb ik bezorgd, dat nog veel slechter aan het toe zijn. Op dit kamp zijn de autoriteiten zelfs trots, daarom laten ze het ook zien. Als dit is waar je trots op bent, dan moet er nog heel veel gebeuren. We hebben ook een bezoek gebracht aan de minister voor Migratie, Mitrachi. Eigenlijk met het doel enerzijds om te zeggen, luister wij steunen jou volledig in jouw roep om meer solidariteit. Want het is natuurlijk absurd dat Griekenland zo alleen wordt gelaten door andere landen, terwijl het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En twee, dat ontslaat je niet van je plicht om mensen fatsoenlijk te behandelen en toegang te geven tot een asielprocedure. Wees. Does this mean that they, get, that they don't get access to or that they cannot be referred? Wat me heel erg opviel bij dit werkbezoek, is dat enerzijds de minister aan ons min of meer toegeeft dat die pushbacks plaatsvinden, en anderzijds dat iedereen die erover rapporteert, journalisten, hulpverleners, keihard onder druk worden gezet om het niet naar buiten te brengen. Zelfs schuwen ze er niet voor terug om bijvoorbeeld de ouders van het Syrische meisje dat is omgekomen in Evros... om te laten verklaren dat dat meisje nooit heeft bestaan. We spraken aan de, aan de grens ook met een forensisch patholoog... dokter Pavlidis, die in een ziekenhuis werkt. En wat hij er eigenlijk naast zijn gewone werk doet... is het um, in kaart brengen en proberen te identificeren... Van de mensen die zijn overleden in het grensgebied. Hij doet het werk al ruim 20 jaar en hij heeft nu zo ongeveer 550 lijken zeg maar, gevonden. Die arts die opereert maar in een heel klein stukje van de grensregio. En dat geeft je ook meteen toe. van... Um, je moet denken dat er ook aan de Turkse kant zeker hetzelfde aantal te vinden is. En ook aan de noord- en zuidkant van de Efrasrivier. Dus hij zegt. Je kunt sowieso al denken dat minimaal wel 2000 mensen uh, de streep niet hebben gehaald en zijn omgekomen. Het belangrijkste voor mij is contact tussen relatives en dit laboratorium. Als ik iets heb, dan zet ik foto's. Ze zenden me foto's. Als ik iets heb, I take ik DNA. Want van de bodies hier, I take DNA van everywhere. Hij haalt uh, DNA-materiaal van, van iedereen af. Misschien voor later, als hij familieleden vindt. Maar hij heeft ook van elk lijken, maakt hij een mapje waar hij alles in stopt wat er om die mensen heen te vinden was. En ook dat is al heel indrukwekkend om zo'n doos te zien. Dat dat het enige is wat van hen rest. En met zijn werk confronteert hij de autoriteiten, de regering natuurlijk, met al die levens die hun grenscontroles kost. Dan heb je nog Frontex, dat is het agentschap. Dat is eigenlijk een politieorganisatie, een grenspolitieorganisatie van de Europese Unie... ...die overal naar de grenzen gaat om te helpen bij grenscontroles. Die mensenrechten schendingen liggen heel gevoelig, want zij mogen dat helemaal niet toestaan. Frontex is zowel aan de landgrens met Turkije als op zee met Turkije. Het gekke is juist dat Frontex niet alleen verplicht is om te helpen met grenscontroles... ...maar ook met het tegengaan van pushbacks. En wij zeggen dus ook vaak tegen Frontex... ...luister, er zijn zelfs bewijzen dat jullie zien wat daar gebeurt. Nou, dat zou Frontex helemaal niet uh, mogen accepteren. Want anders word je medeplichtig. Hè? En dan wordt het makkelijker voor Griekenland om te zeggen... ...ja, maar Frontex is hier ook. Dus ja, wat, wat kan er aan de hand zijn? Er is maar één instituut in Europa dat als politieagent kan, kan acteren. Dus die kan handhaven. En dat is de Europese Commissie. De Commissie blijft stil over die pushbacks. Wat wij ook proberen, wij blijven elke keer weer druk uitoefenen. Van Commissie, doe nou iets, sleep Griekenland voor de rechter. De Commissie weigert dat te doen. Dat is gewoon een politiek besluit om dit in stand te houden. Andere landen die kunnen natuurlijk Griekenland aanspreken. Want wat daar gebeurt aan de grenzen, gebeurt ook uit onze naam. Want dat zijn Europese buitengrenzen. Ook dat gebeurt niet. Landen zijn of stil en soms zelfs is mij verteld door bijvoorbeeld de kroatië minister, oh hier was nog de Duitse minister en die zei, goed zo, ga vooral hiermee door. Dus iedereen weet het en iedereen laat het toe en keurt het zelfs tot op zekere hoogte goed. Waar ik vooral mee door wil gaan in Brussel is druk uitoefenen op de Europese Commissie om deze pushbacks te stoppen om Griekenland voor de rechter te dagen en om geen geld meer te geven zolang die pushbacks doorgaan. En andere landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zodat asielzoekers gelijk worden verdeeld over Europese landen, bijvoorbeeld ook de Nederlandse regering. Want alleen als wij ons deelnemen in die verantwoordelijkheid voor asielzoekers, kunnen wij Griekenland ook aanspreken op die mensenrechten schendingen en oproepen, om te stoppen met die pushbacks.